Boek nu met 100% vakantiegarantie je vakantievilla of agritourisme op Sicilië. En maak gebruik van de flexibele voorwaarden voor annuleren en verzetten. 100% vakantiegarantie bij Rons Italië, ook voor je vakantie op Sicilië.